Waarmee kan de Nationale Ombudsman u wel en niet helpen? De Nationale Ombudsman ontvangt klachten via website, telefoon of sociale media. Die klachten gaan over verschillende instanties. Sommige instanties vallen onder de overheid, maar andere juist niet. Welke klachten behandelen wij wel? Wij behandelen wel klachten over overheidsinstanties zoals de Belastingdienst, DUO en UEV. Welke klachten behandelen wij niet? Wij behandelen geen klachten die over bedrijven of instanties gaan. Zoals banken, bijvoorbeeld ING en Rabobank. Energiebedrijven, zoals Eneco en Essent. Verzekeraars, denk aan zilveren kruisag Mea en CZ. Of telecombedrijven, bijvoorbeeld KPN en Tele2. Heeft u een klacht ingediend, maar kunnen wij u niet helpen? Dan verwijzen wij u zo goed mogelijk door. Twijfelt u of wij uw klacht mogen behandelen? Ga dan naar onze website www.nationaleombudsman.nl en klik op Mogen wij uw klacht behandelen. U kunt ons ook gratis bellen op 0800 33 55 555. Dat kan op werkdagen tussen 9 uur ochtends en 5 uur s middags.